Daan van der Lek verovert social media met zijn kookkunsten. Zijn verhaal hoor je nu. Welkom bij ZVD TV. Daan van der Lek, hartelijk welkom. Ja, je bent Thanks. behoorlijk aan de weg aan timmeren, hè? Ja, het gaat zijn gangetje. Het gaat, gangetje. gaat, gaat hard, hè? Ja. Maar dan moeten we denk ik wel zeggen, want uh, laat ik zo zeggen, je hebt er wel wat werk in gestopt. Het is niet zo van, oh, we beginnen een Instagram-accountje en uh, we zijn chef van der Lek. Want als je accountnaam hebt, Insta. Ja, chef van der Lek. Uh, hoe is die groei zo gegaan? Ja, dat, dat, dat gaat toch niet altijd uh, gewoon zo. Ja? Dus het, is, het, is, uh, het is heel veel vallen, opstaan, vallen, opstaan. Het is een beetje, uh, ik zei het net al, een soort uh, crypto uh, koers. Ja, een soort crypto koers. Uh, ja, en, ja het, het begint met het initiatief en het gewoon doen. Dus dat, dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. En, uh, en vooral volgehouden omdat ik het zo leuk vond. Ja. Maar dat duurt echt wel eventjes voordat je in één keer in de picture bent... en, en dat er iets gaat gebeuren met dat algoritme en dat... Dat kan opeens gewoon gaan vliegen. En ja, dat gebeurde? Dat gebeurde. Want zit jij primair op Insta? Ja hè? Ja. ja. Waarom? Nou, dat vind ik toch... Ik ben zelf die doelgroep. Dus uh, ja, als je jezelf in, in die doelgroep kan vinden... dan zit je toch net wat anders in de uh, in game. Ja. Denk ik. En ja, het, het is toch net even iets volwassener, die, uh, die doelgroep. Dus ik vind dat... Dan TikTok bijvoorbeeld. Dan TikTok bijvoorbeeld. Ja. En, en Maar YouTube? YouTube, ja, dat is longformat. Dus ik, ja. heb het, uh, ik, ik heb het om een andere reden gestart op een gegeven moment. En voor mij moest het simpel. Het moest schaalbaar, ja. het moest simpel. Snel. Uh, elke video is eigenlijk een, een klein lot in de loterij van Instagram ja. op viraal gaan. Ja. Hoe vaker je een lot koopt en hoe vaker je dus een video plaatst, een reel, uh, hoe groter die kans is dat je een keer uh, boom zegt. Dus ja, op die manier heb ik dat uh, zoveel mogelijk moeten doen ja. en gezorgd van... He, uh, maak het schaalbaar voor jezelf. Zorg dat je jezelf niet gaat tegenstaan in het elke dag maar doen. Ja. En toen heb ik het op, uh, op zo'n manier heb ik het ingericht voor mezelf. Dat ik iedere dag, ik ben nu twee jaar verder met 800 paus uh, op de klok. En elke keer maak je wat lekkers eigenlijk. Elke toch? keer wat lekkers, ja, ja. Ik wissel het nu een beetje af met, uh, met ook foto's en wat meer persoonlijkheid ertussendoor. Uh, ja, oma, het, het moet... en oma en moeder zijn inmiddels net ja. zo famous als jij, toch? Precies, oma is de tramentrekker. Dat, dat, dat ja. zijn, maar zijn dat de inspiratiebronnen? Want je hebt geen... kok, Ook al concurreer je in ieder geval op social met de chef-koks qua zichtbaarheid, maar je bent helemaal geen kok, toch? Ik ben geen kok. Of tenminste... Nee, nee, ik heb laatst zelfs openbaar op de NPO1-radio uh, verkondigd dat ik één grote fraud ben. Ja, <laughs> Ja. Yeah. Maar ik, nee, ik heb, het bekt gewoon lekker. Dus uh, chef van de lek bekt uh, wel. Ja. En, uh, en ik heb die strepen als chef officieel nooit verdiend. Nee. Ik heb nooit in een restaurantkeuken gewerkt. Nee. Maar ik heb wel minimaal net zoveel uren gedraaid als een restaurantchef. Uh, ja. Maar dan in mijn eigen keuken. Gefocust op iedere dag wat anders. En... en te gewoon gefocust op de creativiteit van het koken en niet het productionele. Dus ja. een, een, een restaurantchef zou mij waarschijnlijk hierin tegenspreken. Maar ik vind het mooi om iedere dag mijn creativiteit kwijt te kunnen in een nieuw bordje ja. en die te laten zien aan tienduizenden mensen ja. uh, op het internet in plaats van één biefstukje elke dag op het hoog niveau maken bij wijze van ja. en iedere dag een gelimiteerd aantal gasten hetzelfde verkopen ja, ja, ja. als we kijken naar uh, even terug naar instagram hè? Hoe, hoe je dat aangepakt voor voor want er zijn veel jonge gasten die ook zitten te kijken en er zijn zoveel mensen die dat want je zit nu rond uh, 50.000 uh, ja net uh, vol, er wat om zoiets hè? Uh, Kun je wat tips en tricks delen? Los van uh, consistentie, dus volhouden, elke dag doen. Uh, zijn er nog meer? Want je, het, het ziet er best wel tof uit. Hoe produceer jij dat? Wat kun jij zo vertellen? Ja, het, het, we zitten gewoon in een, in een wereld met uh, een opkomende generatie met uh, de concentratiespan van de knaagdier. Ja, ja minder dan laten uh, we dat als basis gebruiken. En, ja. en om daarop in te spelen... Een, een, het is niet alleen een, uh, een slechte concentratie... maar het is ook best een verwende generatie... waarbij we allemaal eruit willen halen wat we zelf willen. Ja. Dus we zijn kieskeuriger geworden... want er is veel meer uh, op het internet tegenwoordig. Dus er is heel veel om uit te kiezen. We zijn kieskeuriger en we hebben ook geen zin meer... in die gepolijste reclames. Dus mensen willen zichzelf kunnen vinden... in de content die er geproduceerd wordt... die ze voor hun neus krijgen. Ja. Ik was gisteren bij uh, Meta op het hoofdkantoor... Op een evenement. En uh, daar kreeg ik ook te horen dat je iemand... Uh, ik wist al dat je iemand meteen moet binnenhalen ja. met een video. Je zei het net zelf ook. Je moet gewoon meteen, meteen. de aandacht pakken. Ja. Direct. Ja. Het allereerste wat je doet. En vanaf daar kan je doorgaan met je boodschap. En dat schijnt dus binnen de eerste 1,7 seconden te zijn. Want dat is hoe snel je swiped. En, en blijven ze hangen. Ja. En Stoppen je blijft pas ze hangen ja. als je binnen die 1,7... Uh, seconde hoekt bent. En vanaf dan, meteen in de eerste 10 seconden, moet je de lading dekken. En vanaf dan maakt het uh, wat minder uit. Maar het ziet er best wel, hoe kom jij aan de kennis en expertise om. Uh, want ook oh, je hebt je hebt geen, je bent echt een complete fraud, want je bent eng en chef. Maar je hebt ook geen AV, uh, zeg maar geen videoopleiding of wat dan nee. gedaan. Hoe zorg je dat het er zo tof uitziet? Er zit veel beweging in, er zit muziek onder, het, het is colorful, vind ik het heel kleurrijk. Uh, hoe heb je dat geregeld? Ik edit nou kijk ik heb het dus op zo'n manier ingesteld dat ik denk van oké okay, ik kan iedere dag een video maken zonder dat het meteen gaat staan ja. ik heb mijn leds thuis staan dus mijn lampen ja. uh, de verlichting is goed ja. ik heb een statief daar staat mijn iphone op van alibaba heb ik een afstandbedieningetje om die iphone te bedienen Draait dus het iphone dus hoor. de cameraman is uh, is uh, ook uh, ontslagen ja. en um, ja dat, mijn eerste video zag er echt niet zo mooi uit nee, dus, nee. Dat leer je along the way. En ja, op een gegeven moment merk je wat werkt en wat niet. En mijn volgorde is nu bijvoorbeeld over uh, climax gesproken... dat ik mijn video begin met het eindresultaat. Hm. Dan denken mensen, holy fuck, wat ziet dit er lekker uit. Ja, hoe kan ik ik ga maken? blijven kijken. Ja. En dan uh, kan ik wel heel veel van mezelf gaan laten zien... En dat doe ik ook tussendoor. Laat ik af en toe mezelf zien. En mensen willen ook graag zien wie erachter zit. Dus dat is ook een dingetje. Mensen willen zichzelf in die situatie herkennen. Dus ja. op het moment dat dat elke keer uh, die gozer is met die, uh, met die gespierde torso... die uh, een, een fles Nivea uh, verkoopt, dan op een gegeven moment uh, volgen mensen dat niet meer. Maar ja. nu is het iemand die in zijn eigen keuken... Een, comfortfood-achtig gerecht aan ja. het maken is... en ja. dat net even naar een hoger niveau tilt. Ja. En daar kunnen ze zich in vinden. Dus ik laat mezelf zien. En vervolgens heb ik nu dat ik... Ja, ik, ik maak dan één shot... en dan vanaf dat ene shot... komt er van alle kanten komen de ingrediënten erbij. Dus ook... Het hele een, korte shots ook. Eigenlijk. Hele korte shots. Ja, echt het, ja mm. de motto in, in, in dat opzicht... is letterlijk cut the crap. Je moet ja. net zolang... De, de shit eraf snijden totdat er uh. helemaal lean uh, beeld uitkomt. En dan, uh, dan heb je gewoon eigenlijk alleen maar zuivere content. Die dan vervolgens heel snappy achter elkaar kan komen. En dat doe je allemaal zelf. Dat doe ik allemaal zelf. En doe je dat allemaal op de iPhone? Of doe je alleen het draaien op de iPhone? Alles op de iPhone. Ik ja, ben echt, ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben dus echt een digibeet. Ik. Als het een kabel heeft, nou tegenwoordig het niet, heeft het niet echt meer kabels, maar ik ben helemaal gek. En wat ik wel kan, is gewoon op Instagram die video's. Ik heb het echt. Ik dacht, ik wil dit gewoon zelf gaan doen. Ik heb geen budget. Ik wil, en je wilt er ook niet uren per dag mee bezig zijn dus als ik wil geen. Nee, ik ben daar veel te veel met creativiteit bezig de hele dag. Dus ik, word, ik ben ook heel erg ongeduldig in dingen die ik. Waar ik niet de creativiteit in kwijt kan. Ja. Dus als er eenmaal op staat, dan wil ik gewoon pam, pam, pam, wil ik het door. Dus dan ben ik gaan editen in Instagram zelf. Dus in de app Instagram. Ik heb de shots allemaal zo gefilmd dat het voor mij zo makkelijk mogelijk uh, chopbaar is. Dus ja. dan de, de heb ik een shot en die duurt drie seconden. En daar maak ik dan anderhalf van. Ik zeg maar wat. Ja, ja. En die hoef ik alleen maar zo in de chronologische volgorde van hoe ze zijn opgenomen. Ik pikt de muziekje uit en... heb uh, okay. Hoppakee. Klaar ja, ja. Ja. Ja. Hey, Ben jij nou influencer? Ik gebruik die term liever niet. Niemand nee. die het is gebruikt die term liever niet. Nee, maar, nee. maar je, je beïnvloedt mensen. Ja, ik, zeggen, uh, ik had het met game-meneer uh, eerder hier in de studio over. Die zei van ja, ik beïnvloed eigenlijk mensen niet. Ze kijken gewoon als ik zit te gamen. Maar in jouw geval kan ik me wel voorstellen dat jij wel degelijk mensen in zoverre beïnvloedt qua eetgedrag. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat er best wel veel jonge gasten nu zeg maar, eten wat jij maakt. Ja. Toch? Ja, maar dan ben je sinds, influencer. Sinds kort uh, laat ik ook wat meer mijn, uh, mijn mening doorschemeren. Dus ja? dan, dan ga ik vertellen van... nou, ik vind het een beetje bullshit dat er zoveel wordt weggegooid. Ja? Ik wil daar graag mijn mening over kwijt. Ik wil jullie daar graag uh, een soort van... Uh, vanuit mijn perspectief een les in leren. En uh, ja, dat, dat is inderdaad uh, wel een soort van... het beïnvloeden van mensen ja. en uh, het, het inspireren daarvan. Uh, dus ik, ik probeer weg te inspireren blijven van het hokje van... Uh, ik zie er, uh, ik ben een, uh, oké, okay, nee, dat kan ook een man zijn. Ik zie er goed uit en ik, uh, ik draag een t-shirt en ik zeg, uh, hier, foto. En uh, vervolgens uh, wordt dat t-shirt verkocht. En ja. that's it. Ja. Ik voel me dan, zou ik mij... Uh, ja, ja, te ja, ik weet niet. Ik, ik zoek daar wat zelf, persoonlijk zoek ik daar wat meer diepgang in. Ja. En vind ik dat ik meer ben dan als de stekker er bij Meta uitgaat, dan besta ik nog. Ja, ja, ik en dat, dat is een beetje ja. hetgene waar ik ja. me aan vast, uh, ja. wat ik wil vertegenwoordigen. Voor Meta, voor die drie mensen die zitten te kijken, die niet weten wat Meta is, dat het moederbedrijf van Facebook en Instagram, toch? Exact, ja. ja. Ben je ingeschreven bij een bureau, bij een agency inmiddels? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, bij welk? Content Icons. Oké. Okay. Ja. Hebben ze jou gevraagd of heb jij jezelf aangeboden? Nee, zij mij. Kijk eens ja. aan. Ja. Dus, uh, je, dus ja. je bent, uh, want, want het is het ondernemerskanaal dit, hè? 7DTV, dus het moet je natuurlijk ook hebben over, uh, want je doet dit natuurlijk om de wereld te verbeteren en omdat je passie is en wat ja. ja. allemaal. Maar ja. uh, je verdient ook geld. Klopt. Hoe verdien jij je geld allemaal hier omheen? En zometeen wil ik ook, nog, want je hebt ook nog een te gek ondernemersverhaal hoe het ooit begonnen is. Ja. Maar even nog bij Vandaag de Dag, waar verdien jij op dit moment uh, je centen mee? Nou, dat is uh, de tijden dat ik er geen geld mee verdiende, was het uh, gigs zoals cateringen, private dining, workshops, uh, yeah. wat meer fysieke dingen. Dus yeah. uh, inderdaad, als het sterker eruit gaat bij de social media, dan besta ik nog, want ik heb een skill en die kan ik uitvoeren uh, bij ja. een klant, thuis ja. of uh, op locatie. Um, en dat is steeds meer, wanneer het mogelijk werd, uh, is dat steeds meer naar online verdiensten gegaan. En dat is nu door uh, gesponsorde content. Dus... Uh, ja, in de eerste instantie is dat een merk die zegt, wow, uh, jij maakt leuke video's. Wij willen daarin in, in, uh, in, in worden vernoemd. Maar dat, of, kan, uh, dat kan apparatuur zijn, ingrediënten of, of nog verder ervan af? Kan, het, het kan alles zijn. Omdat kan, jij bepaalde Het kan erop... ook gerelateerd, maar het, uh, het kan ook... Uh, ja, binnen de culinaire sector heb je dan ook drankjes. En, ja, en, uh, ja, ja. Je hebt ook evenementen, uh, je hebt uh, kleding. Ja, je, ja, hebt, ja, ja. Je, hebt, je kan alle kanten op. Uh, ik ben, uh, voor, voor, een, uh, voor een biermerk ben ik naar Florence gevlogen uh, in november. En daar heb ik uh, een paar dagen lang... In een, in een heerlijke villa, uh, allemaal bijzondere dingen gedaan onder hun vlag. Ja, ja, ja. ja dat, dat promoot je dan. En dan uh, het, vaak sluit het wel aan op waar ik achter sta. Dus dan is het iets wat, wat ik ook wel echt serieus zou willen aanraden ja, aan mensen. Ja. Dat zeggen natuurlijk alle influencers, snap ik ook. Maar zou, als er nou een merk langskomt waar je eindelijk geen reed mee hebt, maar ze betalen echt dik, zou je het dan doen? Nou, ik heb dat gedaan. Uh, want toen er, toen er voor het eerst dit soort klussen voorbij kwamen, toen was ik natuurlijk hartstikke trots dat daar voor het eerst wat uitkwam. Ik yeah. dacht, nou ja, kans pakken, nu boom. Uh, en de bedragen zijn ook best verleidelijk. Uh, dus toen dacht ik, ja, uh, let's go. En daarna dacht ik, ja, shit, dit is eigenlijk niet helemaal wat ik, wat ik, wat ik adem en wat ik ja, ja. wil communiceren naar ja. uh, mijn trouwe volger. Ja. Dus dat doe ik niet meer. Dat, okay. uh, en dat is ook bij een enkele keer gebleven. Dus... Ja, je doet het uh, voor het geld om rond te komen, maar je doet het niet voor het geld van laat ik eens hier zoveel mogelijk poen uittrekken als, ja. als mogelijk. Want het, het blijft een passie en het blijft iets waar je, waar je achter staat. Want je hebt sponsorships dus. Uh, bij uh, Instagram heb je niets zoals bij YouTube, er zitten geen pre-rolletjes voor. Dus qua uh, gewoon slapende, zeg maar passieve nee. inkomsten heb je niks nee. eigenlijk. Nee. Um, is, Um, uh, op welke kanalen zit je nog meer naast Instagram? Zit je op TikTok? Zit ja, je op... Instagram, TikTok. Is er geen ja. YouTube? Geen Daar YouTube. zit je helemaal niet op? Nee, nog niet. Okay. Ik, uh, kijk, dat is dus het ding. Als ik veel wil blijven produceren, ja. dan uh, moet ik het zelf kunnen. En uh, ja, ik ben dus die digibet nog steeds. Ja. En ik zou niet zo snel met alle programma's en hele afleveringen uh, aan elkaar draaien... en, en longformat. En het maakt opeens wel uit wat voor audio erachter zit. Want ja. nu, ja, er komt een scooter voorbij, rijdt dwars door mijn audio rijdt hij heen. Ja. En dan zet ik er muziekje onder, geen ja. audio van mij. Ja, Want jij onder. lult niet zozeer in de video's. Nou, toch? nu ben ik daar wel mee bezig om dat okay. wel te doen. Maar het combineren van koken en lullen, dat is, dat is best een... Uh, ja, ja dat, dan wordt het weer een, een, een edit uh, ja. gedoetje. Ja, ja, ja, ja. En vanaf dat moment is het voor mij niet meer schaalbaar zoals, zoals het nu is. Maar dan beperk je jezelf ook. Ik kan me ook voorstellen dat wat nou als er een producent om de hoek komt... en die zegt, hey we gaan jou helemaal groot maken, Daan. En uh, jij ziet er goed uit, je lult lekker, je bent intelligent, je kan goed koken. We gaan een YouTube-channel starten met jou. En een dikke productie regelen wij allemaal. Zou je daarvoor openstaan? 100%. Ja? Ja ik, wil, ja, ik wil dat juist heel graag. Sterker nog, aanstaande maandag... Neem ik met de hele camera, shebang, uh, alles erop en eraan, neem ik een eerste aflevering van een eigen format op. Dus ik heb zelf een format bedacht wat ik graag uh, in de wereld uh, wil laten zien. En, en dat is dus mijn eerste stap naar long. Alleen, ja, dan ben ik toch wel weer uit eigen zak behoorlijk wat aan het financieren. Ja? En het is ja, ja. best wel gedoe, want ik kan het allemaal zelf niet. Dus ik zou dat graag willen, maar... Daar, dat is toch weer een hoofdstukje verder. En die ben ik nu langzaam, doe ik nu eerst de aflevering uit eigen zak. Maar dan zak. doe je het, je het eigen, eigen zak om gewoon een soort pilot te maken die je kan aanbieden Precies. aan... Ja. Vertel er eens wat over. Um, nou, dat <laughs> ga ik zeker doen. Ik heb namelijk altijd, of tenminste ik maak veel video's over eten. Ja. En uh, dat ik zelf eten maak. Maar ik vind het dus ook interessant om lokale helden in het, uh, in, in, in het zonnetje te zetten op mijn kanaal. Uh, omdat ze wat anders doen dan anderen. En dat, dat uh, heb ik dan uh, heel selectief gedaan. Van, hey, ik vind dit restaurant, daar kom ik graag. Want, eigenaars aardig. Super authentiek eten. Ik geloof in ieder geval uh, in, in dat soort mensen. Ja? Dus die ben ik gaan uitnodigen om een video samen te maken. ala la format Chef van der Lek. Dus uh, binnen een minuut is het gepiept. Ja, ja, ja. Maar, maar wat dan merkte, samen met die kok. Met, ja, met de eigenaar, met de chef ja, ja, ja. Uh, en dan de, de, de specialiteit van ja. die zaak maken. Ja. En mensen daarna uh, vertellen. Iedereen van, kent wel zo'n restaurant. Precies. Die daar vaak ja, komt. Nou. Volgens, volgens mij heb je toch al een paar keer iets aan. De, de beste Turkse pizza of zo ergens. Of daar zo. ben ik geweest. Evendi. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, die, maakt, en die noemt het Lamadjoun. Dus ja. uh, dat is de Turkse pizza uit Turkije. Die wordt niet belegd met vet vlees en vette saus nee. en, uh, en bestrooid met kaas. Maar die uh, wordt belegd met, sowieso gemaakt met tien keer veel uh, meer liefde dan, uh, ja. dan, je, dan je normaal ziet. Ja. Maar die wordt ook nog eens belegd met een bos peterselie, rode ui, tomaat, sumak. dus een gedroogde ja, Turkse ja, bes. Ja, ja. En een kwart citroen erover uitgeknepen. Uh, en als je, als je houdt van pit, dan gaat er nog een beetje peper overheen. That's it. Aller lekkerste pizza ooit. Ja, dat is de à la tourca. Dus okay. mensen die bestellen daar dan, die meestal niet. Maar dat is dus de ja, ja. insight. Uh, maar bond. dat wil je dus als een soort serie gaan maken? Dat je allemaal dat soort uh, uh, pareltjes opzoekt? Nou, dat was mijn serie. Ja? Maar dan op short format. En toen, toen kwam ik erachter. Die mensen die, die lulden de oren van mijn hoofd af. Van ja. op het gebied van eten en geschiedenis en ik heb wel eens met uh, Chin toko uh, op de van wouwstraat uh, een video opgenomen surinaamse broodjeszaak en dat is de zoon van de oprichter die wist zoveel van alle geschiedenis rondom Suriname en het, ja. het, het klassieke gerecht Surinaamse gerecht pom was oorspronkelijk voor de Joden en die uh, en die uh, die deden dat met die maakten dat met aardappel. Maar voor de Surinaamse slaven was de aardappel uh, niet toegankelijk, want het was te de duur. Die, die trokken en vonden een rare wortel uit de grond, de Pomtaja-wortel. en hebben dat, toen dat hele gerecht zich eigen gemaakt. En dat is nu het bekende gerecht pom. Ja. En dat vond ik zo fantastisch. Ik dacht van dit verhaal gaat het eten gewoon nog lekkerder smaken en dit zouden meer mensen moeten weten. Dus toen heb ik bedacht, ik ga een longformat uh, opnemen waar die mensen wel hun verhaal kwijt kunnen. En dan weet je dus, ja, het, wat we nu weten is het, is het topje van de ijsberg. Maar is ijsberg. dat, dan moet ik me dan voorstellen, jullie staan met z'n tweeën achter een uh, keukentafel en zijn eten aan het bereiden terwijl jij met hem of haar praat over dit soort verhalen? Of nou, we gaan, we gaan ga iets dus mijn oorspronkelijke format uh, wel volgen. Dus we, gaan, uh, we komen bij die zaak aan. Uh, Laten we zien hoe die zaak eruit ziet. Ja, je gaat op locatie dus? Ja, op locatie. Het is altijd op locatie. Ja. In die zaak zelf gaan we samen uh, die specialiteit uh, klaarmaken. Daar maak ik ook een eigen variant van met mijn eigen draai. Dat we samen koken, uh, allebei ons dingetje. Daarna eten we het samen op. En gaan we tijdens het eten gaan we, gaan we een gesprek hebben. Mooi en, ook nog interviewen? Ja, ja, ja, ja. ja. Dan ga ik... Uh, Mag ik jou coachen? Ja, Seven Daan uh, TV. <laughs> ja, Seven Daan TV. Ja. Godzamer. Ja. Ik moet een beetje aan Jamie Oliver denken. Qua stijl. Oké. Okay. Is dat kei Ja, die <laughs> ken ik. Ja. Wat ja. vind je daarvan? Is dat een compliment? Of denk je, van, daar heb ik helemaal niks mee met die gast? Nee, vind ik echt een compliment. Ik, uh, ik vind hem losse? Een, een pionier uh, op, het, uh, op het losse koken en laten zien dat uh, indruk maken niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ja, dat. Ja. Heb je nog meer voorbeelden? Als het gaat om de klassieke, uh, zeg maar, of klassieke, de, echte, de echte koks? Ja, tegenwoordig barst het er gewoon van op, op het internet. En in Nederland uh, lopen we daar onwijs in achter. Uh -huh. Eén omdat uh, de Nederlanders uh, iets minder culinaire diepgang hebben over, uh, door het hele land heen, zeg maar. Uh -huh. um, dus in Nederland zie je dat niet zo veel voorbij komen. Maar in de States En, uh, en, en überhaupt in Europa ook heb je heel veel mensen die ja. Nu een eigen podium voor zichzelf hebben gecreëerd ja. om daar hele bijzondere uh, kookstijlen in uh, te uiten. En mm. dat, dat kruisbestijft elkaar ook weer de hele dag. Dus ja. dat is wel, uh, de, daar haal ik mijn voorbeelden ook wel uit. Ja. Maar toch, ja, het, ik vind het gewoon uh, ook heel leuk om te praten over eten. En, ja. en een format zoals dit is er nog niet. Grappig. Ja. Spannend. Maar weet je dat dan, waar wil je dat dan uh, broadcasten? Maar je dan de, ga je dan toch nog de klassieke televisie kant opzoeken of heb je het vakje dat ga ik gewoon een YouTube kanaal van maken? Ja, ik, ik zit daar nog een beetje over te twijfelen. Ik ja. ga die eerste aflevering uh, opnemen en kijk, als ik dat nou op een ijskoud YouTube kanaal ga plaatsen, dan dan ben ik zo uh, tien video's en dus tien keer die kosten uh, verder voordat ik de eerste paar honderd views heb. Dus ja. ik vind dat een nog wat dure uh, opstart en een dure hobby. Dus ik, ik zit een beetje te twijfelen. Ik ga in ieder geval die eerste doen. En daarmee misschien wel pitchen. Of sterker nog. Ik ga daarmee pitchen om uh, dat... De rest van het seizoen te laten ik zou nou financieren. Nou ik Prime, ja, Prime of uh, Prime Video Land, dat soort kanalen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus het hoeft van mij niet echt op de buis. Nee. Maar ik wil gewoon heel graag uh, long format maken. En dat, ja. uh, dat ik wat meer mijn eigen ei en ook dat van anderen uh, kwijt kan. Jij ja, hebt best wel wat ondernemerslesjes al achter de rug. Hè? Laten we bij het prillen begin beginnen. Net student, nat achter je oren. Toen had je een of ander vaag idee van een broekriemachtig ding. Hoe heet ja. het? Buckle, in dat ja. ding toch? Ja, zeker. Hoe, uh, kun je eens vertellen hoe dat... Want daar is eigenlijk eindelijk een beetje mee begonnen hè? Ja, nou... Of ja, jij niet eten, maar... Ja, ik, ik begon uh, met het ondernemersverhaal eigenlijk al op mijn 15e, Dus ik, ik, ik was altijd al... Nieuwsgierig naar hoe is het om mijn eigen pad uh, vrij te maken. En ja. Dat begon toen, uh, toen ik 15 was. Met een, uh, wij wij bedienden op uh, feestjes bij mensen thuis. Dus we ontzorgden eigenlijk je, je verjaardagsfeest. En dat deden we dan lokaal en bij vrienden van ouders. En dat soort uh, dingen. Ja. Klasgenootjes team werkten mee. Uh, toen, ben ik, uh, toen ik begon met studeren, ben ik een uh, chauffeursbedrijf uh, gestart. Uh, uh, dat was uh, het, het leveren van chauffeurs in de auto van de klant. Dus ja privé, die, gewoon dron, auto. Tot, dus die kon de kroeg uitkruipen, stapte ja, zijn eigen ja, auto bij je. dat eind. werd uh, onder meer gebruikt als bobservice ja. <laughs> en uh, toen ben ik daarna, uh, na mijn studie, aan het eind van mijn studie ben ik stage gaan lopen en tijdens die stage ben ik uh, op een bepaald idee gekomen, de moderne tegenhanger van de riem, want die broekjes die waren allemaal in, dat waren een beetje pantalonachtige broeken, die werden opeens informeel gedragen. Ja. Je wordt er niet meer verkocht in een, een, een 51, 52, 53. Maar SML zit er standaard een paar centimeter naast. Dus je of je moet elke broek naar de kleermaker, Maar die waren die broeken wat te goedkoop voor... en de kleermaker wat te duur. En ik was ook nog student half. Uh, dus toen dacht ik van... ja, er moet iets komen. wat, wat... Ik was ook nog student. <laughs> ja. Alles. Ja. Nou, ik was, ja. ik, ik was uh, mijn eindstage aan het lopen. Ja, ik hoor het pas daarbij. <laughs> ja. Ja. Ja, en, toen, en toen dacht ik... ja, elke keer een veter omknopen is ook aanmoeien... maar die, ja. die riem die raakt een beetje uit de mode. En ik dacht, daar moet iets voor komen. Iets wat niet zo opvalt als een riem... maar wel de functie ervan heeft. Dus als je die functie... ...nodig hebt, dan hoeft hij niet per se vol in beeld te komen. Ik heb hem bij me. Grappig. <laughs> en Laat toen zien. dacht ik, ik ga iets ontwikkelen. Samen met een kompion heb ik dat toen gedaan. En dat is de bukkel. En dat is een... De... een, een ja, Dit is half de grootte van een creditcard. Ja. En die werkt als volgt. Hij kan open. schuif je hem open en dan gaat hij haaks op je op je broekband. Ja. En door hem dan weer dicht te schuiven... ...komt er een soort zet in je stof te liggen... Waarmee hij dus een, een, een bepaalde plooi uh, in, je, in je broek legt. En dan kan je tot vijf centimeter kun je daarmee innemen. En oh. het enige wat je ziet is dit balkje erboven. En die hele riem is overbodig. Dus een soort van uh, quick uh, solution. Uh. En dat leek een succes te worden, hè? Dat is toen echt als een, als een jacko gegaan. Want je hebt een, een pitch binnen aan de crowdfunding, Twins. Twinsen, hoe heet dat Ja, platform? we hebben wel wat pitches gehad. Ook met uh, Philips Innovation Award hebben we ja. toen uh, een... Uh, maar je hebt heel veel geld opgehaald, toch? Bij ja, uh, crowdfunding uh, hebben we gedaan. Yeah? Uh, Kickstarter. Uh, we hebben daarna doorgepakt met andere platform en nog de eigen webshop. En uh, toen, toen is dat... Ja, we, we, was binnen, binnen 24 uur zaten we ver over ons target heen. Toen dacht en je, nou dan gaan we de die, nu, nu gaan we al die bestellingen gaan we regelen door wat inkoop te gaan doen in China. En toen ja. was het... Uh, Maart 2020, volgens ja, mij. Ja, ja, precies. <laughs> dus we gingen 5 maart live. Uh, nou, Shit. 5 maart ook Target gehaald. Ja. Toen uh, hebben we de, de perslijst aangeslingerd. Wereldwijde media-aandacht, ja. uh, echt in de States, in uh, Japan. Uh, we hebben, we hebben 70, 60% in Japan verkocht. Het was echt uh, bizar. En toen moesten we gaan produceren. En we zijn uh, vier, nou We zijn in november 2019. Dus we hebben het over 5 maart 2020. november 2019 zijn wij naar China gevlogen. Hebben daar zelf fabrieken gesourced. Daar persoonlijk de handjes geschud. Van oké, okay, wij gaan zaken doen. Wij vertrouwen elkaar. Uh, en toen brak de, de COVID uit. 16 maart, eerste officiële lockdown in Nederland. En toen zijn wij uh, gelijk in de productieproblemen geraakt. Dus na de campagne moesten wij gaan produceren. Toen heeft de eerste... Uh, ...partij gezegd van, nou jongens, Hastella la pasta... ...wij gaan uh, mondkapjes produceren. Ja, ja en die, je moet het zo zien... Die, ...dat is een gigantische hal dan... ...dat staat vol met heel serieus geschud... ...om staalproductie te doen... En die hebben gewoon gezegd: dat rollen we gewoon lekker zo. <laughs> dat is naar buiten. Face masks en uh, compleet nieuwe business. Dus dat, die zeiden: Nou, succes met je verhaal. Toen, zijn we een aantal, toen konden wij zelf niet meer naar China. Dus we konden het zelf niet meer oplossen. Zijn we een beetje gaan, uh, ja. Moesten we door naar volgende suppliers. En dat ging steeds niet helemaal goed. En nu hebben we eindelijk een partij gevonden. Hebben we net een maand geleden, bijna, nou in ieder geval ruim 2,5 jaar na dato, uh, de eerste helft. Van alle stuks die verkocht zijn. Want is dus binnen een half ja, jaar zijn er 12.000 ja, stuks verkocht. Ja, dat wachten de klanten. Ja, en ja. een bak met geld. Dus, het moest, dus je had best wel dus best wel stress, of niet? Het is flinke stress. Dus ik heb echt anderhalf jaar me niet heel uh, blij uh, gevoeld. En op een gegeven moment konden wij onszelf, want toen het allemaal goed ging, hebben wij onszelf een salaris uitgekeerd. Want alles op alles om dit te laten knallen. Ja. En, uh, en toen moesten wij van de payroll af, stond ik eigenlijk praktisch op straat. En toen moest ik wat anders. En toen dacht ik van, hè, we, gaan, uh, we, gaan, we moeten weer wat anders doen. Ik word een beetje zenuwachtig, maar ik, ik dacht nog, zou ik, voor, uh, zou ik een, een baan gaan nemen? Nou, vijf minuten later, nee, ik ga geen baan nemen. Dat zit er gewoon niet in. Uh, en toen ben ik een eigen keukenlabel gestart. Ik hield van koken, was altijd jaloers... Op de kookwinkels met die hoge marges. Ik dacht, ja, zo'n eikel wil ik ook worden. <laughs> dus toen, Dikke vette messen. Ja, ik ken het kunstje in China met de productie. Ik ga nu om mijn kop boven water te houden, ga ik een, uh, een collectie samenstellen onder het merk Toys de Cook. En toen ben ik eigen, ja, ik had iets van acht, uh, units, of acht uh, SKU's, dus uh, ja, wat mes, uh, wat uh, snijplanken, uh, uh, al dat soort dingen. Die ben ik toen gaan verkopen online. En ik merkte dat ik een beetje in het midden viel tussen de prijsvechters en de grote namen. Want uh, als jij online gaat shoppen, je gaat voor goedkoop of je gaat voor vertrouwd. Daartussen zit eigenlijk best wel een hoop ruimte waar niemand iets mee doet. Dus ik dacht, ja, ik moet het verschil gaan maken en ik heb geen budget. Ik ga kookvideo's maken, want ik kook mijn hele leven al anders dan anderen. Ja, ja, ja, ja. En die zijn toen ontploft, en, en toen opeens stond er een massa met fans, niet van de messen, maar van Chef van der Lek. En, uh, en, en, en sindsdien is het alleen maar zo gegaan. Dacht ik op een gegeven moment, ja, ik moet nu fulltime aandacht geven aan mijn keukenmerk om dat goed te laten gaan, of fulltime aandacht ja. aan uh, dit stukje media uh, wat nu heel goed gaat. En, dat stukje media en de aandacht rondom wat ik deed, ging, ging zo voor de wind dat ik dacht, ja, ah. dit, dit moet het zijn. Ja. En uh, ja, dat, dat scheelt ook dus een hoop we... schakels in een bedrijf. Ja. Ja. Dus uh, nu ben ik het bedrijf. Ja. Hé, hey, uh, die bukkels, die, die heb je dus nog wel, die ga je nog uitleveren. Ja. Ja. Dus dat het, moet je nog even soort van afronden eigenlijk. Nou, dat, dat, dat heeft nog wel een, een staartje en ik ga daar ook wel, uh, dat ga ik ook doorpakken. Uh, uh -huh. Alleen het, het is nu niet meer dat Buckle het enig is in mijn leven. Nee, dat was het voorheen wel. Dus ja. ik, uh, we hebben er nu, ja, nu is er bijvoorbeeld is alles in het land, maar is er weer te weinig geld om het uit te leveren. Want de productieprijzen zijn echt ja, ja, ja. sky high gegaan, ja. uh, maar echt sky high. Dus de productieprijs is keer drie, keer twaalfduizend stuks, ja. keer, uh, ja. nou, je bent gewoon uh, je veel geld. Even zoet. En nu moeten we, we zijn weer bezig met investeringsrondes daarvoor. En het is het, het hele euvel was dat we het, het, het concept moesten proeven. Dus het, we hebben nu een proof of concept. We hebben uh, het product fysiek. We hebben voorraad. En uh, we moeten gewoon door om, uh, om iedereen uit te leveren. En, uh, maar en, heb je daar wel zin in? nog. Ik kan me voorstellen dat je heel erg begeisterd bent door Chef van der Lek nu. En dat dit een soort blok aan je been is. Of is dat... Het is een blok aan mijn been geweest. Maar het lijkt nu weer een beetje op te klaren allemaal. Ja. Al na drie jaar. En dat is best een lange tijd. Dus dat is de, de, de jonge energie die ik had toen ik het lanceerde. Uh -huh. En toen dit het enige was in mijn leven op zakelijk gebied. Uh -huh. uh, die energie die is wel een beetje vergaan toen. Maar uh, ja, nu het, weer, nu het weer kan. Het, ja. het, het blijft business. En uh, het ja, is een super mooi product. Het is mijn baby. We hebben ja. hem zelf bedacht. Zelf ja. ontworpen. Zelf in de markt gezet. We kennen het hele verhaal. Dus... Dat zal altijd wel blijven. Mm -hmm. Maar mijn uh, frisse nieuwe aandacht, dat, dat ligt bij uh, Chef van der Lek. En uh, het is 100% doelbaar om ze allebei uh, in ja, de ja, lucht ja, ja. te houden. Dus, uh, Wat zijn je ondernemerslessen? Als je dat nou zo terugkijkt naar de afgelopen, weet ik veel, drie, drie, vier, vijf jaar. Wat zijn nou lessen die jij aan de kijkers kan meegeven als ondernemer? Nou, het bukkelverhaal, we hebben echt... Alles meegemaakt wat je mee kon maken. Alle shit ja. <laughs> naar over ons heen gehad wat je daar overheen kon krijgen. En er zijn, ik denk dat 99% van de mensen daar de stekker uit hadden getrokken. Dat hebben wij niet gedaan. En daar ben ik uh, hartstikke trots op dat we dat niet hebben gedaan. En dat, dat, ja, dat, dat zou ik zeker aanraden aan mensen om nooit op te geven op dat vlak. Mm -hmm. um, en aan de andere kant... Het, mijn grote geheim is altijd geweest ten opzichte van anderen is gewoon doen want de enige manier hoe je antwoord krijgt op je vraag is doen en en als je dan het, uh, het verkeerde antwoord uh, krijgt dan dan weet je in ieder geval dat dat niet de richting is en ja. dat je weer door moet met iets anders ja dus begin begin vandaag ja ga doen ja en voor die mensen die uh, net zo beroemd willen worden op social als jij heb je daar nog wat tips voor ja ook doen gewoon ja, gelijk beginnen ja. Zorg dat het, dat het in je eigen levensstijl verwoven kan worden... Ja, zoals dat. mijn video's iedere dag in mijn leven verwoven ja. worden. Zorg dat, je, dat, dat het schaalbaar is. Uh, zorg dat je zoveel mogelijk produceert, zoveel mogelijk het antwoord op je vraag krijgt, is dit de goede video of niet de goede video. Dus ja. gewoon rammen en, en uh, massa creëren. En vanaf daar pas kan je gaan analyseren van, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, wat werkt er voor mij, wat werkt er niet voor mij. Ja. En op die manier ben ik nu best wel wijs geworden in wat er voor mij werkt en voor Chef van der Lek. En, ja. en tuurlijk, ik heb nog een hele bak met vragen, maar die, uh, die ga ik ook zeker op die manier uh, beantwoorden. Dank dat je mijn gast was. En uh, heel veel succes uh, de komende jaren. En uh, ben benieuwd of je long format uh, gaat lukken. Ik benieuwd dank waar ik het ergens terug ga zien Maar gaat je vast lukken. Sevendaan TV.nl. TV, <laughs> ja, flikker maar op. Hey, dank dat je mijn gast was. Man. Ja, dankjewel voor de. En, de uh, de, en de. dank voor het uh, kijken. En als je geluisterd hebt, dank voor het uh, luisteren naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op uh, CVD TV. En uh, zit je op YouTube en je denkt van hé, hey, uh, dit vind ik eigenlijk wel hele toffe video's. Hieronder kun je abonneren. En als je nu blijft hangen, krijg je meteen twee nieuwe voor je snuffert. En zit je op de podcast. Abonneer je via je favoriete podcastkanaal en blijf vooral heel veel luisteren naar deze prachtige ondernemersverhalen van nu Dankjewel. Hoi.